Wat zijn de belangrijkste vier woorden in persoonlijke ontwikkeling? Persoonlijke ontwikkeling en groei is primair natuurlijk jouw eigen verantwoordelijkheid. Wil je ontwikkelen? Welke richting wil je ontwikkelen? En hoeveel ja, inzet toon je erin? Maar nou blijkt, niet alle ontwikkeling kan je altijd alleen doen. Dus je hebt soms hulp van anderen nodig. Dus als je een heel simpel vier woorden goed in je hoofd hebt, ter hulp voor jouw ontwikkeling, kan je soms veel sneller gaan. Weet je wat ze zijn? Heel simpel. Kan jij mij helpen? Vraagteken. Help, hulpvragen is heel gezond, is heel krachtig. En guess wat, als je het vraagt, kan je het ook maar krijgen en misschien kan je het ook weer aan anderen geven. Is iets heel mooi weer een keer. Veel plezier en succes met jouw persoonlijke groei. Wil je kijken hoe je dit kan toepassen? Of meer vragen? Ga naar www.talentmotivatie.nl/vragen.